Ik ben Tobias Schonewille, ik ben 32 jaar, gelukkig getrouwd, twee kids, ik woon hier op uh, nog geen 10 minuten fietsen afstand. Uh, ja, in Tuk, zoals dat mooi heet, grens naar Steenwijk. Mooi man. Ik uh, ben service desk medewerker, ik uh, beantwoord de telefoon, ik beantwoord mailtjes, ga op locatie, uh, stukje werkplekbeheer, netwerkbeheer en uh, ja, uh, ik help waar daar hulp benodigd is. spenderen met mijn kinderen, met mijn vrouw, computerspelletjes spelen. Uh, sporten vind ik ook leuk, voetbal, fitness, uh, heel leuk. En uh, ja, bij vrienden een bakje koffie halen, een beetje zeuren, af en toe even een beetje uh, hebben over het leven. Dat is wat ik leuk vind. Nou, een beetje denk ik dezelfde redenen wat mijn uh, collega's hebben aangegeven. Uh, het is een vriendenclub. Hè, de yours truly die me interviewt. Uh, dat is, uh, uh, was de ceremoniemeester op mijn bruiloft. Ik ben de peetvader van zijn kinderen. Een uh, collega die ik al uh, ken eigenlijk sinds de middelbare school. Uh, en dat is gewoon hartstikke leuk. Goede formule. En uh, daarbij is het ook nog in het vakgebied waar ik uh, voor opgeleid ben. En waar ik mijn voldoening uit haal in het dagelijks leven. Uh, mijn grootste it F fuck up pool... Um... Je kunt niet echt een. Uh... Ja, ik was degene die het uitvoerde, maar ik zou het eerder uh, zeggen onder uh, verkeerde instructies. Uh, dat was bij mijn eerste stage. Uh, toen uh, werd mij uitgelegd hoe ik met de desbetreffende software een PC moest herinstalleren. En dan zeiden ze van je vink de C-schijf en de D-schijf aan. Helemaal goed. En toen zei uh, op een zaterdagmiddag, 10 minuten van een half uur voor tijd, zegt die baas van, uh, oh, die pc moet nog geïnstalleerd worden. En ik, die net heb geleerd hoe je dat moet doen, vinkt het schijfje van de CND-schijf aan en wist dus de hele boel. Was dat dus een pc van een of andere sergeant-majoor die vijf jaar lang in Bosnië had gezeten en daarvoor leger uh, vijf jaar lang echt gigantisch uh, belangrijke documentatie heeft opgebouwd. Maar de baas had niet gezegd, er moet een backup van gemaakt worden. Of pas op, dat moet niet verwijderd worden. Dus ik heb exact uitgevoerd wat ik moest doen. Ja, en toen was het heel boos en uh, de, er is wat uh, stoelen omgetrapt en uh, gesprekken eraan achteraf gegaan. Ja, ik was de uitvoerder, maar ik vond niet dat het echt mijn uh, mijn schuld was. Ja, die meneer had een backup. Uh, de, die had zelf een backup uh, van gemaakt. Dus dat uh, vloeide verder geen kwaad uit voort en dat was ook gelijk een wijze les. Dus het, ongeacht wie wat vraagt, dat je goed moet uitvragen oké, okay, is er nog iets bijzonders aan? Dus dat uh, hakt er dan wel gelijk goed in. Ik ben in de IT begonnen uh, na mijn middelbare school. De, eigenlijk was de optie nog om uh, door, uh, door te stromen van VMBO naar HAVO, alleen dat uh, werd hem toch niet. Dus toen ben ik met, met uh, mijn beste vriend Tom begonnen op uh, niveau 3 medewerker bij ICT op het Drenthe College in Meppel. En vanaf daar uh, doorgestoken naar niveau 4 dat mijn succes afgerond. En uh, toen uh, werd er al een optie uh, aangeboden om te beginnen met werken. Dus die heb ik uh, gepakt en uh, nou, vanaf daaruit uh, uh, ben ik werkzaam in de IT. Wees heel voorzichtig met wat voor privéinformatie je invoert op het internet. Uh, en wees heel voorzichtig met wat voor links je opent in de mail. Wees zeker van of de afzender vertrouwd is of niet. Veiligheid gaat voor alles.